Er is vannacht een schip vergaan. En was het licht daar? Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lusverver vergeten. Jij mag naar huis als de schade verrekend is. Waar is ik mijn kind weer? Maar er woont een monster. Hallo? Hij is ziek. Hij moet het eten. We gaan naar buiten. Dan kan iedereen me zien. Ik heb je moeder gezien. Kijk. Ga, voor het te laat is. Zwem! Ik zwem naar de witte cliff Kijk eens wat ik kan! Je zwemt! Ik moet mijn vader waarschuwen, anders ga je het aquarium in. Ik durf niet. Jawel, je hebt het uit dat hout gesneden. Heldenhout. Stream de familie-serie Lampje op NPO.